De weg naar duurzaamheid is voor ons vooral slimmer zijn. Waar het jarenlang draaide om een mooi product, gaat het nu veel verder. Verschillende vragen en situaties zijn niet te optimaliseren met één ding. We willen kunnen doorbouwen. Bijna ieder gebouw is weer anders en ook de vraag verschilt per project. Door systeemdenken kunnen we bouwen, letterlijk en figuurlijk. Alsof je met lego stenen onderdelen toevoegt. Zo kun je een duurzaam systeem bouwen met efficiënte oplossingen. Dat merken de dieren in Bush bijvoorbeeld, in de tropische tuinen. Maar ook de apen in de aapenheul kunnen rekenen op de perfecte temperatuur. In beide gevallen is er een serieuze besparing gerealiseerd. Dus betrouwbaarheid en comfort koppelen we aan duurzaamheid. Het maakt je flexibeler en klaar voor de toekomst. Dus voor echte duurzaamheid moeten we samenwerken aan slimme totaaloplossingen.